Kom eens. Hey, kijk eens. Goed zo. Hey. Oeh, die komt gelijk dichterbij. Hey. Kijk eens. Hey. Hoi, hoe heet die kleine?